Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik kon nog even een prachtige Gouden Draak tekening tonen aan jullie die ik eens heb besteld bij een vrouw uit Duitsland die dus prachtige drakenkunst maakt, zoals dat jullie kunnen zien. Echt een prachtige tekening van een Gouden Draak. De vrouw uh, bij wie ik het besteld heb, heet trouwens uh, Anja Koska. Anja Koska. En uh, ja, ze, ze heeft echt wat talent. De Gouden Draak is uh, heel erg belangrijk voor mij. Ik heb energetisch ook een uh, vrouwelijke Gouden Draak bij mij. Zij, uh, dat is een vuurdraak. En zij is vrouwelijk. Daarom dat ik ook wel een, natuurlijk een heel sterke connectie voel met de gouden draken, met de vuurdraken. En wat ik ook heel erg mooi vind in deze teken is in de herfstkleuren en de bladeren. Zoals je ziet, heel erg veel rood geel. <laughs> dus, het is mijn favoriete seizoen dat op deze tekening staat afgebeeld en het is mijn lievelingssoort de draak, de gouden draak. dus uh, dat komt heel erg mooi uit ik ben heel erg blij met deze prachtige tekening hiervoor zie je trouwens ook nog heel, heel mooie planten staan van mij maar ik, ook, uh, ik ben een echte planten, plantenvriend een grote plantenvriend ik, uh, ik hou van planten ik heb er heel erg veel in huis. Heel veel verschillende soorten zoals jullie kunnen zien. Echt <laughs> prachtig deze vind ik zo schoon. Met de kleuren. Heel erg speciale, unieke kleuren die ik erg mooi vind. En deze is ook heel erg mooi. Heel speciaal. <laughs> Prachtig hè, die kleuren. Dit is trouwens ook nog een prachtige schilderij dat ik, eh, dat ik in ze besteld heb. Daar heb ik ook een, een aparte video over gemaakt trouwens. Heel erg mooi, voor met dat licht en zo. En oranje. Dat hier naar voren komt. En uh, ja, de planten die ervoor staan. Zo mooi. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Dus dat wil ik jullie nog graag even tonen. Een paar dingen waar ik heel erg aan gehecht ben, die belangrijk voor mij zijn. Zodat jullie ook wel weer een beeld van mij kunnen krijgen. Zodat ik jullie nog een beetje meer van mezelf kan laten zien, of over mezelf kan vertellen. Wat is wel belangrijk voor mij is. En uh, ja, dankjewel om mijn, mijn, om mijn video's te volgen. Ik wens jullie nog heel erg veel moois toe. En heel erg veel lief van mij.